Hi, welkom bij deze video over de P. Ik ga je in een paar stappen leren hoe je de P in het Nederlands moet uitspreken. Ik zal eerst iets uitleggen over deze klank. De P kan worden geschreven in het Nederlands met de letter P of soms ook met een B. Je ziet hier de zin ik heb een pen. Die zin heeft twee P's, één in heb en één in pen. Die laatste B in heb spreken we ook uit als een P. Dat is een vaste regel, dus het B aan het eind van een woord spreken we uit als een P. Sommige talen hebben geen P en uh, dan is het lastiger om de P goed uit te spreken. In het Nederlands maakt het verschil of je een woord met een P of een B uitspreekt. Je kunt zeggen ik heb een paard. Maar dat is niet hetzelfde als ik heb een baard. Dat is dus belangrijk dat je de P goed leert uitspreken. Nou, Hoe doe je dat? Je maakt de P met twee lippen. P. P. En... Je gebruikt je stem niet. Je, maakt alleen, je geeft alleen maar lucht. Pff. Pff. Alsof je een pitje hebt in je mond en dat spuug je uit. Dus je hebt een druif gegeten en je hebt nog een pitje in je mond en die doe je. Pff. Even zo, we gaan een beetje overdrijven, maar zo spreken we de P uit. Zoals ik daarnet al zei. Klinkt ook de letter B aan het eind van een woord als een P. Laten we eens naar de volgende stap kijken. Ga eens luisteren of je de P hoort in de volgende dialoog. Veel succes! Alsjeblieft, een kopje soep. Hmm lekker! Mag ik het recept? Ja, natuurlijk! Heb je pen en papier? Ja, ik heb een potlood. Oké, okay. je hebt nodig. Een pompoen een zoete aardappel, een halve liter kippenbouillon, een rode paprika, een pond prei, een winterpeen, een beetje olie, peper en zout. Oké, okay, dat heb ik opgeschreven. Wat is de volgende stap? Snijd de prei in stukken en bak die in de olie. Snijd de andere groenten en doe die erbij. Giet de kippenbouillon erbij en laat 20 minuten koken. Als alles zacht is kun je de soep pureren. Dat klinkt simpel. Ik ga het gauw een keer proberen. Succes! Hopelijk wordt die net zo lekker als die van mij. Oké, voordat je de woorden gaat nazeggen, wil ik dat je heel even kort een warming-up doet. We doen drie keer de p even zonder woord erbij p p p goed nou komen de woorden de pen ik heb pakken op kopen het papier Computer. De Pauze. Het Potlood. Prima. Zeg de zinnen na. Ik pak een pen. Ik heb geen papier. Ik typ het op de computer. Zij koopt een broodje in de pauze. Hij laat zijn baard knippen bij de kapper. Ik betaal mijn boodschappen met mijn pinpas. Koop een kilo appels en twee paprika's op de markt. Moet ik stoppen? Geen probleem. In deze zinnen zie je soms woorden met twee p's achter elkaar. Die twee p's... Die spreek je uit als 1p. Ze staan daar alleen om te laten zien hoe je de klinker ervoor moet uitspreken. Dus bij knippen staan daar 2p's zodat je niet knippen zegt. Bij kapper staan er 2p's zodat we weten dat we niet kaper moeten zeggen. Die P's spreek je dus uit als één P. Je hoeft ze niet dubbel uit te spreken. Alsjeblieft, een kopje soep. Mmm, super lekker. Mag ik het recept? Ja, natuurlijk. Heb je pen en papier?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 Ja, natuurlijk. Heb je pen en papier? Oké, okay. je hebt nodig 1 pompoen, een zoete aardappel, een halve liter kippenbouillon, een rode paprika, een pond brei, een winterpeen, een beetje olie, peper en zout.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 Dit was heel in het kort de P. Ik hoop dat je iets ervan geleerd hebt. En als je wilt kun je deze video natuurlijk nog heel vaak kijken en gewoon blijven oefenen. Een paar tips om verder te oefenen. Ten eerste luister naar de televisie en de radio en herhaal woorden die je hoort met een P. Woorden zoals programma of proberen of opdracht. Allemaal woorden die je kunt oefenen. Noteer die woorden ook. Als je ze in een lijst zet, dan kun je ze op een ander moment nog een keer herhalen. En uh, Je kunt ze dus op een notitieblaadje zetten en uh, dan kun je ze in de auto of op de wc of onder de douche op allerlei rustige momenten nog een keer doen. Wat je dan doet, is eigenlijk in je hoofd goede verbindingen maken voor die P-klank. En dat is natuurlijk wat je wil. In het begin mag je een beetje overdrijven. We hebben gezegd p, p, hè? Um, Ook als je woorden zegt, prima. Of post, kan je een beetje overdrijven. Pas erop dat je niemand in zijn gezicht spuugt. En de laatste tip, vraag iemand om feedback. Dus als, die, als je twijfelt of het goed is, vraag dan iemand of die even kan zeggen, even kan luisteren of het goed klinkt. Heel veel succes, laat me weten hoe het gaat. En als je nog vragen hebt, kun je me altijd een berichtje sturen. Dag!